Kerst is voor de meeste mensen een tijd van gezelligheid, waarin je met je familie geniet van elkaar en samen lekker wilt eten. Maar wat nou als dat niet zo vanzelfsprekend is en je voor het eten aangewezen bent op anderen? Elk dubbeltje om moet draaien om alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Je afhankelijk bent van de voedselbank om je gezin fatsoenlijk te kunnen voeden. Dan zijn deze kerstdagen een bron van stress, teleurstelling en verdriet. Helaas is dit voor veel gezinnen, ook in Ede, de realiteit. Veel succes jullie. Doe doe. Ja. Heel graag dat jullie allemaal aanwezig zijn vanavond. We gaan zo iets heel doen. We gaan 51 gezinnen verrassen met de politie als je, je hebt. Dus ik zou zeggen, laat je inspireren en inspireer ook zoveel mogelijk andere mensen om iets goeds te doen voor de anderen. Als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld een stukje mooi. Dankjewel. Dat is het wel. Precies, okay. mevrouw, het wel? Tijde feestdagen. Zo, oh, <lacht>